Welkom bij Tomzorg. Heeft u in uw badkamer niet de ruimte voor een toiletverhoging met grote vaste beugels? Of een douchezitje zonder beugels? Of zoekt u gewoon een plek in uw badkamer waar u extra houtgas wilt? Dan is het altijd interessant om een vaste beugel te monteren. Zo bijvoorbeeld onze Eline. Zoekt u een roestvestalen beugel met twee jaar garantie. Zeer goed tegen de muur kunt schroeven door middel van drie gaten aan de bovenkant en drie gaten aan de onderkant. Een royale dikke pijp heeft met ribbels zodat hij zich altijd goed vast kunt houden. Dan is de Eline dus een, een zeer goede keuze. Eline wordt bijgeleverd met roesgestade schroeven die exact het gat afdekken en daarmee de Eline ook chic kunnen laten monteren. Want dienen is leverbaar in 4 maanden. 30, 40, 50 en 60 centimeter. Heeft u op één plek alleen even houvast nodig, dan volstaat veelal een korte beugel. Heeft u echter bijvoorbeeld een situatie waarin u steun zoekt in het opstaan en zitten vanaf een doelstoel, dan is het prettig om, zoals mijn hand op de muur volgt, uiteindelijk steun te vinden. Daarvoor ja, is het interessant om een lange beugel te kopen en onder het hoek te plaatsen waarin u op staat. Dus nogmaals, zoekt u een chique, roestveestalig, hoog hoogkwaliteit, vaste beugel in uw badkamer, dan is de Eline in vier verschillende maten een zeer goede keuze. Hartelijk dank